Dus iets wat stijgt, een klein beetje verkopen. Iets wat al op dat moment gedaald is, kopen een klein stukje terug. Nee, zouden wij in dus spreken Twitter gewoon helemaal kunnen opkopen? Beursnieuws met Jordi van de Aandeelhouder over inflatie en Elon Musk en Twitter. Hoe bescherm je je portfolio met ETF's? Hoe werkt een ETF? En wat is een fractured ETF? Dit alles bespreken we met Martijn Roosemulder, CEO van Fanec Europe. Maak kans op het boek Fire van Charlotte van Brabander bij Raad het Aandeel. Beursnieuws. Nou, Jordi, kan jij me weer even een update geven van de beurs? Ja, zeker, Sita. Um, ja, op dit moment de beurs die ligt er ja, niet heel stabiel bij. Je ziet best wel wat beweging iedere keer en heel vandaag dat het we best wel ja, best wel wat aandelen aan het rood noteren. En er zijn nog steeds verschillende thema's die nou door elkaar lopen en die spelen. En we natuurlijk nog steeds Oekra Oekraïne-Rusland, wat heel belangrijk is, dat speelt nog steeds, is nog onduidelijk hoe dat allemaal gaat uitpakken. Die initiële schrikreactie, die is eigenlijk wel van de beurs af. Alleen de gevolgen daarvan, dus oplopende energieprijzen, ja, een beetje die geopolitieke onrust, dat speelt natuurlijk nog steeds. En een heleboel van die ja, effecten van bijvoorbeeld die oplopende energieprijzen, die moeten nog... Ja, uh, de impact gaan hebben over een paar maanden, zeg maar. Dus dat is nog steeds heel belangrijk. Uh, ja, die inflatie... Uh, uh, begint ook echt gewoon, uh, ja, die staat echt heel hoog. Uh, en dat begint nou echt uh, ook zorgen... Uh, ja, te werken voor de bedrijven, voor de economische groei, noem maar op. En uh, ja, de, de renteverhoging is ook nog steeds heel... erg van belang voor de markt. We zagen vorige week uh, natuurlijk van de FED... Ja, dat het eigenlijk daaruit kwam dat ze ja, meer hawkish zijn. Dat ze nog sneller, uh, nog hoger die rente... willen gaan verhogen. Ja, en daar zag je meteen dat de beurs daar best wel slecht op reageerde, Met name technologie-aandelen weer... die uh, die dag best wel hard onderuit gingen. En uh, ja, er spelen allerlei thema's door elkaar nu. En het is best wel uh, ja, een uh, interessante beurs op dit moment. Ja, ik merk het voornamelijk bij de pomp. <laughs> Want uh, ja, de olieprijzen, die zijn echt niet normaal hoog ook. Ja. ja, en wat het een beetje is, dat je zegt van... Ja, ik merk het bij de pomp, en dat is natuurlijk dat consumenteninflatie... Dat is wat we allemaal merken en dat is ook zeker heel vervelend. Alleen wat ook heel goed is om te beseffen, is dat een heleboel bedrijven... Die hebben ook te maken met die inflatie. Uh, want ga maar naar, stel dat je een fabriek hebt. Uh, nou, je hebt ovens, kachels of noem maar op. Of je maakt auto's. Uh, ja, je, je moet ook die fabriek uh, elektriciteit Heb je daar nodig? Je hebt de olie nodig? Je hebt de gas nodig? Uh, ja, als die prijzen oplopen, dan nemen als bedrijf zijn. Dan neem je jouw inputkosten. Die nemen je toe. En de vraag is maar: kan je dat 100% gaan doorbreken aan jouw eindklanten? Uh, je hebt bijvoorbeeld ook een bedrijf in Nederland, uh, Aperam. Uh, dat maakt roestvrij staal. En uh, ja, dat maakt van allerlei andere metalen dan roestvrij staal. En bijvoorbeeld, zoals we al gezien hebben een aantal weken geleden, ging de prijs van nikkel. Uh, dat is een bestanddeel van het roestvrij staal, ging keihard omhoog. Ja, zo'n bedrijf heeft daar dan gewoon last van, omdat die inkoopprijzen hard omhoog gaan. Uh, en ja, uh, dat zet natuurlijk weer druk op de economie, op de economische groei, op de vooruitzichten. En je ziet dus ook dat bijvoorbeeld, uh, ja, onlangs uh, in Duitsland werd de vo uh, ja, verwachting voor de economische groei ook gewoon, uh, ja, 2 of 3 procent naar beneden bijgeschroefd. Uh, ja, vanwege die uh, zorgen, zeg maar. Wat natuurlijk ook wel een hot topic was, uh, was... Uh, Elon Musk met um, nou ja, Twitter. Hij had een tiende van Twitter ja. heeft hij nu uh, qua aandelen. Ja, wat, wat eigenlijk is gebeurd, is uh, nou, er werd... Uh, vorige week of twee weken geleden werd bekend dat Elon Musk... een uh, belang heeft genomen in Twitter. 9,2 van alle... aandelen. Uh, nou goed, volgens mij 3 miljard of 3,5 miljard... Uh, uh, best wel serieus belang. En uh, aandelen Twitter gingen die dag ook meteen volbus, plus 30 plus 35 dus die... liep ook echt hard op op dat nieuws. Uh, dat is natuurlijk al eerder gekocht. Alleen uh, ja, als je een belang neemt in een onderneming, dan moet je dat bij de toezichthouder kenbaar maken. En op die dag werd het bekend dat Elon Musk inderdaad zo'n belang had genomen. Uh, ja, de reden daarvan is eigenlijk, ja, de vraag is, ja, wat wil Elon Musk nou daarmee met dat belang? En uh, hij had daarvoor een week eerder al op Twitter een poll gezet. Van ja, zijn jullie eigenlijk wel tevreden met de ja, vrijheid van meningsuiting op Twitter? Uh, en dan kon je ja of nee stemmen. En het liet al een beetje weten: van ja, hij is niet helemaal eens met hoe het daar bij Twitter gaat. Uh, ja, dan kan je natuurlijk twee dingen doen. Uh, je kan daar zelf... in de onderneming uh, plaatsnemen en proberen om van binnenuit, zeg maar, dingen te veranderen. Ja, maar Elon Musk heeft ook... bizar veel geld. Die kan wijze van zeker zeggen oké, okay, ik koop gewoon heel Twitter en dan ga ik lekker mijn eigen plan trekken. Ja. Maar goed, uh, 9,2 procent van, uh, van de onderneming. En toen ging het bericht op dat hij plaats zou nemen in de raad van bestuur daar. En uh, dat is op zich wel interessant, want nou, dan kan je natuurlijk meebeslissen... en uh, in de onderneming zelf hoe of wat. Alleen uh, dan mag je niet meer uh, aandelen kopen. Tenminste, je mag het wel kopen, maar je mag maximaal... 15% van de aandelen uh, van de hele onderneming dan kopen. Meer ook niet meer. Je belang mag niet groter zijn. En nou, toen dat nieuws naar buiten kwam, was het, het idee van... oh, dan gaat Elon Musk het niet helemaal opkopen, want dat mag dan niet meer. Uh, tot 90 dagen nadat je weer uit die functie... Uh, ja, nadat die functie klaar is. Alleen, uh, nou kwam er van de weekbericht naar buiten dat, uh, ja, dat hij dat toch niet gaat doen. En dat hij toch niet in de raad van bestuur komt. Dus uh, ja, eigenlijk is nou... Uh, ja, de weg voor hem om meer te kopen van Twitter ligt gewoon open. Dus de vraag is eigenlijk van ja, wat wil hij nou precies? Uh, ja, gaat hij door blijven kopen of niet? Uh, gaat hij een overnamebod doen? Uh, uh, ja, met Elon Musk weet je het niet, zeg maar. Uh, dus dat is wel iets wat uh, ja, beleggers nou echt in de gaten houden. En, uh, de aandelen wegen hard, op het nieuws ging het weer hard onderuit. Dus de vraag is een beetje, wat, uh, ja, wat is Elon voor plan? Ja, nou ja wat, wat denk jij dat hij voor plan is? Want... Ja, is, is heel lastig. Uh, kijk, uh, hij heeft... Uh, ontzettend veel geld. Hij zou bij wijze van spreken Twitter gewoon helemaal kunnen opkopen. Uh, of een overnamebod doen, of weet ik het wat. Alleen, ja... Uh, zit hij daar zelf op te wachten. Hij is natuurlijk CEO van Tesla. Hij is, uh, nou, hij is volgens, mij, uh, volgens mij slaapt hij al niet zoveel uh, iedere dag. Uh, <laughs> maar ja, je weet het niet. Het blijft Elon Musk en hij doet wel vaker gekke dingen. En uh, Ja, het lijkt er toch wel op alsof hij uh, ja, wel echt iets wil gaan doen met Twitter. Ja. True. Ja, want hij had ook al helemaal suggesties gedaan over uh, nou ja, dat je tweets kan editen. En over ja. het uh, Blue-abonnement ja. Blue of zoiets. Dat wil hij ook goedkoper maken. Ja. En ook alleen met Dogecoin. Uh, dat ze daarmee kunnen betalen, volgens mij. Klopt, hij heeft allerlei wilde, wilde plannen inderdaad. En ja, de vraag is: van, uh, ja, hoe, hoe gaat hij dat nou? Uh, ja, wat gaat hij daar precies mee doen? Maar dat heeft hij heeft in ieder geval een heleboel binnen Twitter in beweging gezet. Nou, dus, uh, ja, we gaan uh, zien uh, hoe dat zich gaat ontwikkelen verder de komende weken. Want stel als, stel als hij nou wel Twitter, zeg maar, overkoopt of zo, of dat hij in ieder geval zoveel aandelen heeft dat het gewoon helemaal. Dan alsnog heeft hij toch niet echt het recht om te beslissen over wat er gebeurt, aangezien hij dan niet onderdeel is van die. die... Ja, zetig, klopt, maar. klopt. Nee, wat het is... Uh, uh, ook al ben je... Uh, kijk, je hebt de aandeelhouders, je hebt het bestuur van de onderneming. Mm -hmm. En aandeelhouders gaan in principe niet over de... gehele gang van zaken binnen de onderneming. Dat doet het bestuur. Alleen de aandeelhouders kunnen wel bepalen, ja, wie komt er in het bestuur? Ze kunnen bestuurders ontslaan, ze kunnen eh, noemen op. Eh, dus de strategie van de onderneming, zeg maar, dat is eh, in ieder geval Nederland, zou in Amerika soortgelijk zijn. Is het echt het bestuur eh, en de aandeelhouders? Ja, die kunnen wel eh, enige invloed uit, ja, uitoefenen op die strategie, maar in principe is, zijn die twee wel gescheiden. Uh, dus ja, aan de ene kant zou het als bestuurder kunnen, maar ook als aandeelhouder kan je natuurlijk best wel wat druk uitoefenen op uh, ja. Ja, de plannen binnen de onderneming. Dus uh, ja, we gaan zien wat die gaat, uh, ja, wat die van plan is. Ik ben benieuwd. Nou ja, in ieder geval weer heel erg bedankt voor deze beursupdate. Yes, Jazeker, dankjewel, Sita. Uh, en uh, ja, tot de volgende keer. Fondsen en ETF's. Inflatie. Ja, inflatie is voor veel mensen toch een beetje een uh, ja, onverwachte ontwikkeling. Hè? De centrale banken hebben heel lang volgehouden van ah, dit is tijdelijk en dat gaat vrij snel weer voorbij. Inmiddels houdt die vrij lang aan en is die ook best wel stevig. Dus ja, als belegger kom je dan een beetje voor de uitdaging te staan. Hoe zorg ik ervoor dat mijn vermogen eigenlijk gelijk tred houdt met die inflatie? Ja, dus hoe zorg ik ervoor dat ik niet uh, ja, eigenlijk uh, achteruit ga? Nou, een manier om dat te doen is te beleggen in de zogenaamde hard assets. Ja, dus dan kun je denken aan, aan vastgoed, hè, harde stenen, maar bijvoorbeeld ook goud of, of, of andere grondstoffen. Omdat je ziet dat die vaak uh, ja, die inflatie volgen en uh, nou, er zijn een aantal ETF's die daarop inspelen. Wij hebben bijvoorbeeld een uh, real estate ETF, hè, die, die belegt wereldwijd in vastgoed. Nou, je ziet ook dat die het de afgelopen periode goed gedaan heeft. We hebben twee gold miner ETF's, een global mining ETF's. Dus we hebben een aantal manieren om uh, nou ja, op die uh, inflatie in te spelen. Grote vraag is natuurlijk altijd alleen, hè, moet je dat dan nu nog doen? Hè, of had je dat eigenlijk zes maanden geleden moeten doen? Ja. Inderdaad. En, en heb je daar een antwoord op? <laughs> ja, nou kijk, het makkelijkste antwoord, en dat is natuurlijk een heel flauw antwoord, is ja, dat hadden mensen eigenlijk al hè, uh, in het verleden moeten doen. Um, en dit is ook precies waarom ik altijd zo hamer op spreiding. Hè, op het moment dat jij namelijk wil inspelen op iets wat al aan het gebeuren is, ben je eigenlijk te laat. Hè, maar op het moment dat jouw portefeuille al zo breed was, hè, dat je op al dit soort dingen voorbereid was, nou ja, dan zul je dus nu zien. Dat met name die ETF's, hè, die dus inderdaad. Uh, inflatiebestendig zijn, he, die doen het nu goed, maar dan kan je dan als die het goed doen, kan je op een gegeven moment zelf zeggen van nou, dan ga ik daar een klein stukje van verkopen om uh, dat dan uh, te beleggen in uh, misschien één of twee ETF's die het nu niet zo goed doen. Omdat he, over al die verschillende componenten in je portefeuille heen zullen er altijd componenten zijn die het goed doen en componenten die het wat minder goed doen. Nou, nou is het idee natuurlijk niet om uh, altijd alleen maar in de juiste componenten te zitten, het idee is om uh, in alle componenten te zitten, maar dan hè, op het moment dat er echt beweging komt, dus een stukje herweging te kunnen doen, dus iets wat stijgt, kun je een klein beetje verkopen. Iets wat dan op dat moment gedaald is, koop je een klein stukje terug. Dat is een hele goede tactiek inderdaad, bedankt voor de tip, <laughs> dat ga ik ook toepassen. <laughs> en uh, nou ja, je zei het al, een beetje, commodities, want tenminste dat is ook best wel lastig om daarin te handelen. Hè? Want ja. Nou ja, het is natuurlijk het is niet zoals met een aandeel, je koopt een aandeel, maar ja. Ja, het al? Voor, voor beleggers is dat inderdaad best een ingewikkelde categorie. Je kan natuurlijk in principe een stukje goud kopen en in de, in de kluis leggen. Ja. Nou Dan ben je belegd in, in de hard asset goud. Mm -hmm. um, maar dat is, dat is best bewerkelijk. Dan moet je ook een goede kluis hebben en hopen dat er niemand <laughs> langskomt die je meeneemt. Um, op het moment dat je dat via ETF's doet, dat maken wij eigenlijk aan de achterkant, binnen de ETF, maken wij de blootstelling naar bijvoorbeeld goud... In ons geval doen we dat via het kopen van goudmijnbedrijven. Die goudmijnbedrijven die zijn afhankelijk van de koers van goud. Dus op het moment dat goud meer waard wordt, stijgt het aandeel in zo'n goudmijnbedrijf. Dus op die manier kan je een aantal verschillende commodities bespelen. Nou ja, je, je kan dus bijvoorbeeld hebben een Global Mining ETF. Die belegt in mijnbouwbedrijven die nog veel meer doen dan alleen goud. Daar, daar, daar kan zilver in zitten of allerlei grondstoffen die nodig zijn, bijvoorbeeld voor elektrische auto's. Um, nou dus dat is eigenlijk de manier en, uh, voor vastgoed. Uh, voor vastgoed uh, maken we gebruik van een aantal beursgenoteerde uh, vastgoedbedrijven. Uh, dus we hebben ongeveer 100 uh, bedrijven wereldwijd die in vastgoed actief zijn in ons vastgoed-ETF. Nou, door die aandelen te kopen hebben we eigenlijk weer blootstelling op de vastgoedmarkt. Wij moeten allemaal ons portfolio te zien te beschermen of nou, het is nog een vraag of je dat moet doen of dat je gewoon rustig moet blijven zitten. Maar hoe zit het dan met de ETF's? want daar binnen gebeurt natuurlijk ook van alles lijkt mij, de back-end zeg maar van de ETF. Hoe zit dat? Nou, de ETF die is dus eigenlijk, um, ja, je moet het je voorstellen als he, een, nou, het is sowieso een fonds, he, een fonds is een heel breed begrip, he, daar ja. valt van alles onder. Um, Zo'n fonds heeft een effectrekening, uh, eigenlijk net als juist belegger een effectrekening kan hebben, heeft dat fonds het ook. En op de effectrekening van het fonds he, staan eigenlijk alle bezittingen van het fonds. Nou, dat kunnen dus de mijnbouwbedrijven zijn die ik net noemde, of, of, of de vastgoedbedrijven. Nou, als je dan weer naar de volgende laag kijkt eigenlijk, zo'n mijnbouwbedrijf heeft dan dus bijvoorbeeld hè, een voorraad goud of, of ander metaal. Een vastgoedbedrijf heeft uh, een flink aantal uh, banden, hè, dat kunnen huizen zijn, uh, maar ook kantoren of opslagcentra of nou, ja, noem maar op. Ook hier weer zoveel mogelijk spreiding. Nou, dus op het moment dat die onderliggende assets in waarde gaan stijgen, dan is dat dus goed voor die bedrijven die gaan de waarde stijgen. Nou, vervolgens is dat dus goed voor de ETF, omdat dus de bezittingen die de ETF op de effectenrekening heeft ook in waarde gaan stijgen. Nou, wij hebben een uh, partij die dan de beleggingsadministratie doet voor de ETF en die berekenen eigenlijk iedere uh, nou ja, nacht, hè, dat gebeurt vaak, hè, na beurs tot volgende ochtend, berekenen zij op basis van, uh, van de beurskoersen van al die onderliggende aandelen de nieuwe waarde van de ETF. En, en nou ja, zo vertaalt zich dus eigenlijk de waardestijging van die onderliggende assets door naar de waardestijging van de ETF. Oké, okay. nou ja, klinkt in principe best wel logisch. En ja toch? Uiteindelijk is de ETF ook helemaal niet zo'n heel ingewikkeld instrument. Ik zeg wel eens, eigenlijk de enige uh, toegevoegde waarde die een ETF biedt. ...is dat het een kleine belegger in staat stelt met een relatief klein bedrag... ...toch over heel veel verschillende uh, beleggingen te spreiden. En uh, al die kleine beleggers samen... ...die profiteren dus van het feit dat ze samen wel heel groot zijn... ...en dus kostenvoordelen genereren. Ik las dus vandaag ook iets over een fractured ETF. Nou, ik wist wel al dat je aandelen gewoon... Um, ...tenminste sommige aandelen in stukjes kan kopen... ...dat je niet meteen het gehele hoeft te kopen. Maar... Ik, het is nog nooit woord van een fractured ETF, kan ik nog uitleggen. Ja, nou kijk, het, uh, he, het mooie van ETF's wat ik net zei, is dat je al best wel veel spreiding hebt he, door één ETF te kopen. Mm. Maar goed, ETF's die stijgen ook in waarde en uh, nou ja, sommige van onze ETF's he, die gaan zeg maar richting 100 euro. Nou, wat nou als jij 50 euro per maand wil beleggen, maar de ETF kost 100 euro, ja dat is lastig, he, dan kan je eigenlijk pas eens in de twee maanden gaan beleggen. Nou, dan zijn er dus nu ontwikkelingen gaande, uh, onder andere ABN AMRO, Clearing Bank is daarbij betrokken, waarbij ze het mogelijk maken om die ETF eigenlijk ja, in fracties, in stukjes uh, op te knippen. Dus op het moment dat een belegger met 50 euro per maand wil beleggen in een ETF die 100 euro waard is, dan kan uh, dit systeem ervoor zorgen dat je dus een halve ETF koopt met je 50 euro. En het mooie daarvan is, is dat dus... Ongeacht met welk bedrag je per maand wil beleggen. Je kan altijd precies dat hele, hele bedrag beleggen. Zonder dat je met de afronding zit of uh, nou ja, hè, dat je moet kiezen van ja koop ik er dan één of twee of 3. Je koopt gewoon precies het aantal uh, op ja, laten we zeggen 1 of 2 cijfers achter de comma waar je uh, geld voor hebt. Dat is wel handig en dan eigenlijk je verdeelt dus al je geld maar dan verdeel je het eigenlijk met Ja het maakt eigenlijk uh, dat je dus nog uh, ja laten we zeggen meer... Op jouw eigen situatie toegespitst kunt gaan beleggen. Hè, want je hoeft dus niet meer te wachten tot je uh, nou ja, de 100 of ik wil 83 euro hebt. Hè, die de ETF ja. precies kost. Je zegt gewoon van ik heb 50 euro, daarmee wil ik beleggen. Nou, dan wordt er gewoon gezorgd dat jij precies die 50 euro in een ETF belegt. Ja, Super handig. En hoe, want zit, zitten er ook nadelen aan vast of niet? Want je hebt dan misschien maar een heel klein fractie natuurlijk. Ja, ik denk eigenlijk niet dat er veel, veel nadelen aan zitten, omdat je, uh, je, je betaalt er niks extra's voor, er, er zit geen extra risico in. Het is puur een, uh, ja, een, een, een gemakstoevoeging die eigenlijk ook best wel logisch is. Want aan de achterkant is het niet heel ingewikkeld voor een bank of broker hè, om te zeggen van goed, hè, me, mevrouw Jansen heeft uh, 50 euro per maand... Um, ja, dus we zorgen dat we, en, en er zijn natuurlijk heel veel mevrouw Janssens, <lacht> he, dus die kopen allemaal samen, kopen ze voor uh, nou ja, een veel groter bedrag aan ETF's. <lacht> Dan kan je dus uh, he, dat grote bedrag, kan je in principe delen door het aantal klanten en kijken wat iedereen ingelegd heeft. En dus iedereen het stukje geven waar ze recht op hebben. Nog meer mogelijkheden dus om te diversifieren binnen je portfolio. Ja, misschien kan je zelf zeggen, nog minder reden om niet te gaan beleggen, want afgelopen ja. week stond er een heel stuk in, de, uh, in, een, in een onderzoek van de AFM, waarin ze zeiden dat eigenlijk nog steeds veel te weinig mensen beleggen in Nederland. Uh, ongeveer 3 miljoen gezinshuishoudens, ik vond het nogal wat, die het wel zouden kunnen doen, doen het niet. Nou ja, hè, wellicht is dit een van de redenen hè, die ze ooit hadden om niet te gaan beleggen, omdat het zo ingewikkeld is met een kleiner bedrag. Die reden is nu in ieder geval weggenomen, dus hè, ook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 Het heeft een dividendpercentage van bijna 4% en ziet er voor de rest ook financieel en qua producten gezond en schoon uit. Ga naar wwwkuskecom slash raad het aandeel, vul het aandeel in en maak kans. Kuske bedankt Jordi Beuving van de aandeelhouder en Martijn Roosemuller, CEO van VanEck Europe. De Goudmijn ETF wordt toegevoegd aan ons Kuske portfolio. Kuske bedankt haar vrienden Eck en Beurspro die de talkshow mede mogelijk hebben gemaakt.